Hey, tjus, kom Joyce, kometjes! Hey Blackjack, hey, geen stelen Blackjack! Dat mag niet, Blackjack! Ja, die is leeg. Jullie, hoi, hey, oh, genoeg! Ho oh, Joyce, kometjes! Hey Joyce! Hey Blackjack, applaus!